Goedendag. ik kan niets anders dan zomers weer aankondigen weer, want de temperaturen blijven hoog en er is veel zon. Vandaag is dat ook weer het geval, veel blauwe lucht, wel wat stapelwolk ook, maar het zag er op zich prachtig mooi uit. En de heide, die staat weliswaar door de droogte erg onder druk, maar hier en daar is die wel mooi opgekomen hoor. En zien we weer die mooie paarse tinten in het landschap. Ja, de temperatuur die liep ook hoog op vandaag, want in het oosten van het land werd het zelfs weer boven de 30 graden. Ook het noorden van Limburg bereikte al de 30 graden. En het eind van de middag misschien ook nog wel Brabant. En dat betekent dat daar toch wel weer een regionale hittegolf mogelijk kan zijn. Omdat de komende twee dagen ook tropische temperaturen gaat opleveren in die regio's. Dit is het model dat laat zien dat het vanmiddag dus 30 graden is geweest. Vannacht lage temperaturen, hoewel... 18 tot 20 graden als minimum, dat is niet super laag. En morgen overdag zien we dan geleidelijk aan weer de dertigers erin komen in een groot deel van het land. Op de weerkaart ziet dat er als volgt uit voor de woensdag. Zoals gezegd 30, 31 graden in de oostelijke helft van het land, ook wel in het zuiden. In het westen iets minder hoge temperaturen en dan kan in de middag ook een windje van zee opsteken. Maar eigenlijk is dat dan best wel aangenaam. Veel zon, in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken, vooral landinwaarts, maar het blijft overal droog en er waait morgen een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Ja, en dan donderdag ook een tropische dag. En vrijdag passeert er een storing. En dat levert waarschijnlijk wat buien op in de loop van de dag. En dan gaat de temperatuur ook wat lager uitkomen. Maar het weekeinde ziet er nu in de weerkaarten weer droog uit. Zowel de zaterdag als op de zondag zijn de kansen voor buien erg klein. En dat betekent ja, een droog weerbeeld zoals het er nu uitziet met wel wat lagere temperaturen. De wind die waait wat meer uit het noorden. En dat betekent dat we naar waarden gaan zo rond 24, 25 graden. Zien we hier ook terug donderdag. Vrijdag nog die tropische dag. Vrijdag, dan een aantal buien. In het weekeinde weer droog. Rond de 24 graden in het midden van het land. In het zuiden wat warmer. En maandag zal dat niet veel anders zijn. Nog een fijne dag.